Mijn naam is Ruben Anning en dit is mijn oude aan de sport. Hoe hard kan je juichen? En hoe hard kan je huilen als het misgaat? In de regen of als de zon straalt? Je zal er zijn, je zal er ooit zijn. Je hart gaat net iets harder kloppen. Het publiek staat voor je hoog. Alsof niets je hier kan stoppen, door ga kosten wat het kost. Je kan net iets verder springen en de vraag is niet hoe hoog. Het maakt niet uit want het loopt toch wel hoe het loopt. Zolang je in jezelf gelooft. Zolang je in jezelf gelooft.